Hallo, het is 8 november en dus is het nog ongeveer één maand tot de drukte in je salon losbarst. De feestperiode komt eraan. Je agenda staat dan propvol en je wil je klanten uiteraard verwennen met de allernieuwste feestlooks. Daarom lanceren wij vandaag speciaal voor jou de Pro Nails Mid-Season Collectie met enkele van feestlooks. Maar vooral hier Michael, onze creative director je doorheen deze geweldige nieuwe collectie loodst, wil ik jou heel kort drie tips geven om nog meer te halen uit deze feestperiode. Tip 1, investeer vooral tijdens deze periode in mooie cadeaukaarten. Waarom? Wel, eerst en vooral, iedereen is op zoek naar het ideale geschenk, maar weet meestal niet goed wat te kopen. Een giftcard is dan altijd een goed idee. Veilig, maar toch persoonlijk. Ten tweede, geven ze je de kans om een nieuwe klant binnen te halen. Daarnaast is het ook goed nieuws voor de cashflow in je onderneming. En vier, super interessant, studies bewijzen dat 61% van de klanten meer spendeert dan het bedrag op hun cadeaukaart. Dat is dus een win-win. Nu, cadeaukaarten, die heb je waarschijnlijk al, maar ik geef je toch graag drie extra tips om ze extra te boosten dit seizoen. Zorg ervoor dat jouw cadeaukaarten van topkwaliteit zijn. Als ik mijn mama een cadeaubon van 100 euro wil geven, dan wil ik dat ze weet dat ik het heb gespendeerd aan iets heel speciaals voor haar. Zorg er dus voor dat je cadeaubonnen aantrekkelijk... Leuk, maar vooral van hoge kwaliteit zijn en dat je stallonidentiteit mooi naar voren komt. Aarzel dus ook niet om de mooie merken waarmee je samenwerkt duidelijk te vermelden. Tip 2. Bestel je cadeaukaarten altijd in kleine aantallen. Niets is namelijk zo leuk om voor elk seizoen nieuwe kaarten te voorzien en die ook voor elk seizoen te laten passen bij de gelegenheid. Zo verrast je je klanten elke keer opnieuw en kunnen jouw klanten deze feestperiode echte kerstcadeaukaarten schenken aan hun geliefde? En de laatste tip binnen de cadeaukaarten: durf nog een stapje verder te gaan. En maak van je cadeaubonnen, cadeauboksen tijdens de feestperiode. Zo kan je er bijvoorbeeld nog een luxestaal bij steken, waardoor je de ontvanger alvast kennis laat maken met een van jouw topverkoopproducten. Je maakt daarmee niet alleen de ontvanger en de gever van dit cadeauboxje gelukkiger, je maakt er ook jezelf gelukkiger door, want je verhoogt daardoor zo alvast de kans op een goede verkoop. Nu, naast het verkopen van cadeaukaarten, leent de feestperiode zich ook perfect om de verkoop van je retailproducten te boosten. Want, zoals gezegd, iedereen is op zoek naar geschenkjes in de feestperiode. Dus tip 2, zorg ervoor dat jij het jouw klanten ultra gemakkelijk maakt en eh, voorzie alvast kwalitatieve geschenksetjes. En creëer deze eh, interessante productpakketjes alvast zelf op voorhand. Bijvoorbeeld eh, een setje handverzorgingsproducten met een verzorgende handzeep, een handserum en een anti-age handcreme. Stel ze alvast samen met jouw expertise, zodat je klant een weldoordacht cadeausetje kan schenken. Nu, het onderzoek blijkt dat men tijdens de feestperiode gemiddeld 30 euro per cadeau spendeert. Zorg er dus voor dat je geschenksetjes zich rond de 30 euro situeren. Maar voorzie ook setjes in de categorie 20 euro, 50 euro en meer. Op die manier is er voor ieder wat wils. En maak van je geschenksetjes ook eh, alvast echte cadeautjes in een mooie verpakking. Zo zijn je klanten niet alleen eh, geneigd om jouw mooie setjes te ontdekken, maar zullen ze deze ook veel sneller meenemen, omdat het voor hen super gemakkelijk is zo. En dan de laatste tip, tip 3. Maak van deze gelegenheid gebruik om ook jouw klanten eens in de bloemetjes te zetten en schenk hen een leuk eindejaarsgeschenkje om hen te bedanken voor hun trouw. En bij Pro Nails hebben we aan jou en je klanten gedacht. En brengen we ook dit seizoen alweer super toffe geschenkjes voor jouw klanten. Super toffe geschenkjes die alvast verpakt zijn in een geweldige cadeauverpakking. En dit seizoen is het onze bestseller, de Deep Defense Hand Serum, die boordevol zit met antioxidanten, hyaluronzuur, optische rimpelvullers, en dat alles in een mini-formaat. Elk mini-serumpje is verpakt in een glinsterende, klassevolle snoepjesverpakking die je zo in je kerstboom kan hangen en je kan je klanten dan dus zelf hun cadeautje uit de kerstboom laten halen. Deze geschenkjes komen in een doos van 60 stuks en kosten minder dan 2 euro per stuk. Een aanrader dus. En... Daar stopt het niet bij, want deze mini-serums fungeren niet alleen als cadeau om je klanten te bedanken, maar kunnen ook je verkoop boosten. Hoe? Wel, zie deze cadeautjes als luxe stalen en volg ze ook op die manier op. Houd dus goed bij aan wie je een cadeautje hebt gegeven en durf na drie weken, als de klant terugkomt voor een refill of een nieuwe behandeling, vragen naar wat ze van het geschenkje vonden. En er zullen klanten zijn die zo enthousiast zijn dat ze het volwaardige product meteen willen aankopen. Zorg er dus voor dat je voldoende deep defense en serums in je salon beschikbaar hebt, zodat je geen verkoop hoeft te missen. Maar er zullen ook klanten zijn die een extra duwtje in de rug nodig hebben. En ook daar hebben we aangedacht, want speciaal voor jouw klanten hebben wij deze promotie voorzien. Koop de Deep Defense Hand Serum en krijg een leuk organza zakje cadeau met twee luxe stalen van de Anti-Age handcrèmes, De lightweight versie en de rich versie. Nu deze promotie zal niet alleen je verkoop van deze hand serum boosten. Ook op lange termijn voorzie je weer een extra kans op verkoop dankzij de twee luxe stalen die de klant en ook jij gratis krijgt. De eindejaarsgeschenkjes en deze exclusieve promotie op de handserum vind je terug op onze webshop. Vind je uiteraard ook terug in je dichtstbijzijnde ProNails Cash Carry of bij je ProNails vertegenwoordiger. Nu, voor we aan de eindjaarsperiode kunnen beginnen, komt er ook nog Black Friday aan op 26 november. En ook deze periode kan voor jou heel wat extra's opleveren als je, als je jezelf goed voorbereidt. Het onderzoek blijkt namelijk dat 50% van de consumenten geïnteresseerd is in Black Friday en speciaal op die dag ook aankopen gepland heeft. 70% is jonger dan 25 jaar en 65% is tussen de 25 en de 34 jaar. Je focus moet die dag dus liggen op je jonger cliënteel. Nu, waarom zou je deelnemen aan Black Friday? Wel, Ten eerste, je ziet het al, je kan er je overstok mee wegwerken. Dus doe eens een toertje in je salon en achter de schermen en lijst voor jezelf op welke producten er al te lang staan. Het is dé moment om deze producten te laten bewegen door ze in promotie te zetten. Let er wel goed op dat je elk product individueel prijst en dat je heel duidelijk de promoprijs weergeeft. Black Friday is namelijk de ideale dag waarop kortingen super effectief werken. Nu doe je mee aan Black Friday, wat het merendeel van je klanten wel zal verwachten, communiceer hier dan duidelijk over. Um, voilà, individueel prijzen, had ik daarnet gezegd, dus communiceer daarover. Um, spreek erover in je salon, Online via je social media en de website en durf ook je etalage aan te pakken om de voorbijgangers binnen te lokken. Een leuke tip is om er ook een online wedstrijd aan te hangen. Dankzij deze wedstrijd heb je extra content voor op je social media en creëer je extra visibiliteit wat tot nieuwe klanten kan leiden. Nu Een derde tip, durf ook je cadeaukaarten te boosten. Zo kan je je sales op Black Friday boosten en je cashflow stimuleren door een deal aan te bieden die niemand kan weerstaan. Bijvoorbeeld, koop een giftcard van 40 euro en wij maken er 50 euro van. Of, koop een giftcard van 75 euro en wij geven je een extra giftcard van 15 euro. Of, koop een giftcard van 100 euro en wij maken er 125 euro van. Nu, wat is het Black Friday-trucje hierachter? Deze cadeaubonnen kunnen enkel gebruikt worden in de stillere maanden januari en februari. Zo voorzien jij al extra inkomsten in een periode die voor jou normaal veel rustiger is. Nu, Black Friday hoeft niet alleen om kortingen te draaien. Uh, je kan je beste, meest trouwe klanten ook eens extra verwennen met een verrassing zoals een luxe staal of een extraatje in de behandeling. Denk maar aan een gratis nail art of een extra handmassage met een serum en een handcrème na de gel-applicatie. En voilà, zoals beloofd is het na al deze tips tijd om te genieten. Ontdek dus nu de nieuwe collectie Back to Glam door onze creative director Michael. Enjoy!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 Thank you. iedereen, zoals de video heel goed laat zien, deze feestdagen gaan we niet stilzitten, gaan we niet binnenzitten. nee, we gaan buiten komen en we gaan feesten. Uitbundiger en feestelijker en opgekleder dan ooit. We gaan terug samen genieten, terug dansen, terug plezier maken en vooral terug ons feestelijk opkleden. We gaan terug naar glitter, naar glamour, dat is in de mode zo, in de beauty zo. We gaan ook een beetje terug naar de 70s. We gaan met andere woorden Back to Glam. De nieuwe collectie van ProNails. Iedereen, ook jouw klanten, wil dit jaar echt wel laten eindigen met een knalparty. Omdat het kan. En hierbij hoort een spitterende outfit met bijpassende, fonkelende nagels. En zoals elk seizoen staan we bij ProNails klaar voor jou met de collectie die het gevoel van het moment vertaalt naar de kleuren voor salonnagels. Zodat jij... Als nagelstyliste je klanten kan betoveren en laten stralen en met veel plezier stel ik je dan ook onze nieuwe Back to Glam collectie kleuren voor die vanaf vandaag beschikbaar zijn op onze webshop en in onze shops. Laat ons eens kijken naar dit mooie kleurenpalet. Nu dit warme rijk palet van fonkelende tinten, drie tinten in een oud roze, een roestrood en een diep wijnrood, dit palet bevat echt een vleugje nostalgie naar de disco glamour van de jaren 70. Het is uiteindelijk de ultieme inspiratiebron voor feestelijke glitteroutfits. De kleuren zijn stuk voor stuk absolute trendkleuren deze winter. Dus je hebt een oud roze, een roesbruin rood en een diep bordeaux. Maar ze zijn uitgebracht in een spetterende glittereditie, perfect voor de feestdagen. Om te starten hebben we Sparkly Rose. Ik zei het al, het is een, uh, een oud roze. Het is eigenlijk onze populaire Nostalgic Rose, trendkleur. Maar dan voorzien van een rijke, champagnekleurige glittermix. En door de zachtheid van de kleur creëren hiermee nagels die zowel feestelijk als ingetogen en classy zijn. Dus het is draagbaar zowel op het werk als bij een mooie feestoutfit. Dan hebben we uh, Cheerful Cinnamon. Het is een warm roestrood met een vleugje kaneel doet denken aan onze holiday kleur Cinnamon Cravings. Misschien kennen jullie die nog. Uh, maar dit keer bevat de kleur een glinster, uh, glinsterende glittermix uh, als een soort van suikerlaagje bovenop een cinnamon roll. Dus deze kleur brengt echt wel de nodige glamour op je vingers, maar ook op je teennagels. Dus, want bij zilveren open pumps die, die waarschijnlijk tevoorschijn gaan komen tijdens de feestdagen horen natuurlijk ook feestelijke teennagels. En tenslotte hebben we Mary Merlot. Mary Merlot is een diep wijnrood bordeaux, heel donkerrood. Met een feestelijke, subtiele rode glitter, perfect voor bij dat little black dress. Um, qua glitter iets subtieler, dus heel draagbaar voor heel veel klanten. Nu we brengen deze kleuren in onze drie professionele salonkwaliteiten. Om te beginnen in longwear, ideaal voor op de tenen, maar ook als cadeau. En de drie back to glam, so polish kleuren, brengen we als, uh, uh, die bieden we aan samen als een kitchen. En zo heb je meteen de drie kleuren in huis voor je klanten om uit te kiezen. Zodat iedere klant wel zijn keuze kan vinden voor de feestdagen. Hè? Omdat je dus inderdaad dat zachte, lichte oudroze hebt of een glinsterend kaneelrood of eerder een diep glinsterend wijnrood. Uiteraard brengen we die glamour kleuren ook in onze gelak. Ook weer als een pack. Een back to glam kit uh, met de drie kleuren erin. Naast de drie prachtige kleuren lanceren we vandaag nog iets anders. Een gloednieuw product op onze website en onze webshop. Um, het is meer een parfum dan een, uh, uh, dan een verzorging of een kleur. Uh, het is namelijk een huisparfum. Jullie kennen natuurlijk allemaal onze heerlijke White Changer parfum van de handverzorgingsproducten. En speciaal voor jullie en voor jullie klanten die gek zijn op deze geur, hebben dit parfum vertaald naar een heerlijk huisparfum in een prachtig glazen potje met houten stokjes. Zodat je zowel je salon als thuis kan onderdompelen in deze heerlijke prunels geur. Het is ook een ideaal retailproduct en geschenkartikel. Uh, dat jouw klant kan kopen bij jou tijdens de feestdagen. Uh, dus heel leuk als uh, gift idea. Zoals Aurelie al aangaf zijn uiteraard ook de pro -nails en de jaarsgeschenkjes niet weg te denken uit je salon. Vooral omdat we ze dit jaar voorzien hebben van deze feestelijke back to glam kleuren, kleurige outfit uh, en verpakking. Zo maak jij heel jouw salon back to glam. En dat is nog niet alles. Uh, speciaal voor jullie hebben we nog enkele salon marketing tools voorzien. Uh, om te beginnen een heerlijke poster die jouw salon helemaal in de feestdagen sfeer brengt. Vervolgens hebben we ook een leuke displaykaart voor je houten longwear display. Je kan ook een Back to Glam Refill Pack kopen, zodat je meteen de longwear kleuren krijgt samen met de nieuwe displaykaart. Zo kan jij dus eigenlijk je houten longwear display opnieuw gebruiken en helemaal ombouwen naar de nieuwe collectie. Ook voor de longwear table display hebben we een visual voorzien, zodat je ook hier je nieuwe kleuren kan etaleren um, in longwear. En last but not least... Op onze website kan je vanaf vandaag op de pagina van deze webinar ook een aantal superleuke beelden van deze collectie en video's downloaden die je kan gebruiken om op je, um, om op je salon social media pagina je klanten te inspireren voor de feestdagen en ze aan te manen op tijd een afspraak te maken. We hebben ook eh, naast post, hebben we ook een hele leuke video beschikbaar die jullie kunnen downloaden en delen op je social media. Dus haal deze nieuwe must have back to glam kleuren in je salon. Vergeet zeker niet na deze webinar om ook de social post te downloaden, zodat jij jouw klanten kan warm maken voor een heerlijk warm en succesvol jaar. Ik wens jullie allemaal heel veel succes met een drukke, maar vooral succesvolle eindejaarsperiode in jullie salon. Bye!